Hallo mensen van mijn kanaal. Vandaag laat ik jullie zien hoe je in de Hunger Games server komt. Dit is nou in 2015. En uh, laten we maar gaan beginnen. Nou je gaat naar Minecraft. Ik heb 0.11.1. Nou ik druk op play. Je gaat naar nieuw. Je drukt op uh, het, uh, ja, het plusje met het pijltje erop. Je, nou gaat, er staat er... Als external server, nou je typt die bij name in, even wachten. Hunger, uh, James, ik noem hem even 1, want ik heb hem al en dan typ je hier in sg.lbsg.net in. De poort is gewoon 19132. En uh, dan druk je op ad server. Nou, hij staat er. Liveboot SG helemaal bovenaan. Waar ook omhoog. Oh, Dat is de verkeerde wereld. Ehm, ja. um, waar staat die uh, Hier staat hij beneden weer, ik moet ik hem nu even zoeken. Maar hij staat er wel, ik pak ik even deze op, deze heeft hij al gevonden. Lifeboat SG zie je dan staan. Uh, er staat een groen lampje als die online is. En een grijs lampje als die niet online is. Dus dan uh, kunnen jullie er gewoon in. Gaat hij hem laden? En dit werkt niet altijd, want de server zit af en toe vol. Dus je moet geluk hebben. Dat kan even duren. Even wachten. Rust. Even opnieuw openen. Ja, nou laat hij hem wel. Nou zit ik hier zo op de server. Ik kan hier gewoon een survival game spelen. Skywars, Wars, sublief, The Walls. Ik kan hier nog een beetje op de server. Nou, dat was het dan. Oh. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En tot de volgende keer.